Oké, okay, uh, we staan hier aan de grens van een uh, Natura 2000 gebied. En daar net niet in, want dat is natuurlijk niet wat mag. En uh, oh, wat ik dus ga doen, is een panorama maken van dat Natura 2000 gebied. Maar wel van een entweg natuurlijk. Oké, okay, hij begint weer met aircraft moving detected. Wat helemaal niet zo is. Hij staat op manual. De camera, volgens mij ziet het er wel goed uit. Hij doet dan uh, image preheating, wat is een good idee te doen. Er zijn no cars in de vicinity. We hebben slechts 7. 9, oh 9 satellieten. Ik vraag me af of ik hem, uh, of het noodzakelijk is om uh, ook meteen een film te maken. Nah, let's not do that. Oké, okay. drone is klaar. Alles staat klaar. We hebben een beetje een probleem met verschillende auto's die langskomen. Daar moeten we even op wachten. En de motor. Dat was de motor. En de auto's zijn weg. Start de engine. Blijft die hangen? Ja, hou hoog. Oké, ik ga even opzij staan zodat de wifi niet dwars door de boom heen hoeft. En we gaan hem uh, laten stijgen tot 100 meter. Maar 110, 111, 112, wat ik veel, zoiets. Dat is goed. Hoe ziet het beeld eruit? Ja. Mooi. Um, Oké, okay, dus dan kan ik zeggen... Start de panorama. En maak een automatische. Ja, je ziet dus inderdaad de, de heide, wat natuurlijk mijn doel was. En je ziet ook duidelijk dat ik, ik niet, ik ben niet bij de heide. Het zijn allemaal plassen nog. van De regen. Ik sta er zelf op de foto. We mm. komen net op auto's ook langs. Oké, okay, dat zijn de 22 foto's die tezamen de panorama vormen. Ik vind de hoeveelheid licht en donker wel uh, goed. Dus we gaan nu even een uh, filmpje maken. Om onderscheid te maken tussen de ene en de andere panorama... Maakt verder niet zoveel uit. Dat is een kort filmpje. En nu gaan we de andere panorama doen: de handmatige met 34 foto's. Die duurt dus even langer. Het is wel een beetje jammer dat je natuurlijk enorm. Eh, toch die. Eh, ja, hij staat natuurlijk 30% omhoog die camera. Dus hij kijkt vooral. Neemt uh, zijn eigen propellers. Goed, en dan maakt hij dan een heel rondje van. Dan zie je wat lucht, de lucht is uh, enorm wit. Uh, komt natuurlijk vanwege die wolken daar. Nou, nu pakt hij de horizon. Mooie heide hoor. Het is dus Drenthe toch eigenlijk leeg? Of anders gezegd wordt de randstad vol. Hele stukken grond, compleet onontgonnen is gewoon grond. En hier ook wel, maar goed, dan zie je ook zo'n heel stuk veld. En dan, ja, dat, dat groeit er wat op. Nee, het ligt een beetje klaar. Ik heb zelden zoveel leegte gezien, maar ook, ook leegte qua uh, ja, gasvelden en weilanden en zo. Dan moet ik zeggen dat hier aan de overkant er staan een paar ja, bruinachtige koeien te grazen. Misschien was dat ook de reden voor die vee-roosters. Ik weet het niet. De ramen is dus klaar. Ook eens een mooi fotootje maken. Van dus die heide, hè? die is echt, hoe oh, hij is mooi is. Ook daar achteraan gaat die heiden heel mooi door. Schitterende foto's. Lange wegen. Hier krijg wat waarschuwingen en zo. No image transmission signal. Ik geloof niet dat dat wat. Uh, voorstellen. Laten we eens even naar beneden gaan. Nee, we gaan geen film maken. hem we wel even de goede kant op, waarvan ik denk. Ah, dat is niet de goede kant. Dit is de kant van de koeien. Nee, dat is de kant van de heide. Hmm. Wow, daar zijn inderdaad mijn noten, want daar sta ik. Dat snap ik. Ja. Daar zijn dan die koeien. Die koeien moeten dus aan de andere kant zijn. Weet je daar. Ja, daar is de de heide. Chinese koe hoor. Oh wacht even. Dag dag dag da. aan het randje daar. Ja. Nou ja, anyways, kom maar terug, want we hebben nog maar 10 minuutjes. Hier is de heidevelden weer en als het goed is moet ik weer in beeld komen. Ja, hier staat de auto. Laat hem lekker dalen. je moet wel heel laag aankomen zetten natuurlijk. Zijn de auto's in aantocht? Hoop auto's, hoeveel minuten hebben we nog? 10. ja geen auto's kom maar ja oké dan Je levels uit. Goed zo, dan gaan we even de. Het blijkt al een beetje moeilijk, hè, die uh, sharding uitzetten. Misschien moet daar eens een uh, oplossing voor weer.